Avenue Concordia te Rotterdam. Ik sta nu bij de Evangelische Broedergemeente, Rotterdam Centrum. Diensten, elke zondag vanaf 10.45 uur. En op deze avenue Concordia. Nou ja, goed, alles wat hier in uh, klokslag slaat, is Freemason Science. Is uh, one world promised government without me. Man. En uh, de rest uitgeroeid met uitzondering van zijzelf. Uh, staat hier gewoon voor de vorm. En dan kom ik hier dus bij het pand van um, de rozenkruisers. Even kijken, dit is dit. Mm. Dit is het pand van de rozenkruisers te Rotterdam. En uh, nou ja, deze jongens die hier het een en ander uitspoken. Die denken dat jullie inmiddels wel weten wat. Die zorgen ervoor dat, uh, dat ik geen mama mag zijn. Van mijn ex-schoonvader, die hier lid van is. En dat ik geen recht op leven heb. En dat ik onbeperkt gemarteld mag worden erger dan in de Sharina. Um, nou ja, het uh, rosacree, hoe heet het? De duivelskop. Dank jongens, bedankt jongens dat jullie, um, met je achterlijke vlinder en sata de phoenix, ja de phoenix wil rise iedereen om zeep te helpen, inclusief de moeder van je kleinkinderen. Ik ben ook bij de Rozen geweest in Zandpoort Zuid. Deze mensen met deze duivelse kop. Maar ja, Wat hier gebeurt, of hier tekenen, of de kerk die jullie net niet zien, mogen duidelijk zijn. Laan Concordia Laan onder twee in Rotterdam. Ik vind niet normaal dat uh, kinderen geofferd worden. Ik vind het niet normaal dat uh, mensen uitgegroeid moeten worden. Ik vind het niet normaal dat jullie met jullie grootste Saturnus boven staat, die offer bezig zijn. En uh, dat je zelfs je eigen kleinkinderen van hun moeder opneemt. En daar werkelijk echt alles aan doet om mij te breken. ben er nog. Jullie weten... Die mij om zeep helpen, al die tijd, gebroeders, gezellige jongens in dit pand.